Ik ben vandaag bij Avans Hogeschool om de surfonderwijswoord uit te reiken aan Ferdinand Bos. Hij zit hier in het gebouw, maar hij weet nog van niks. Dus we gaan hem verrassen. Ja. Ferdinand. Ja. Met heel erg veel plezier. ...reik ik jou de SURF Onderwijs Award 2021 uit. Serieus? Serieus, ja. Gefeliciteerd. En uh, ik zal je vertellen waarom we graag deze award aan jou uitreiken. Je wil dat technologie waarde toevoegt voor studenten en voor docenten. En daar heb je echt een duidelijke visie op. Voor jou geldt het adagium Value for Education. Absoluut. Voor studenten wil je persoonlijkheid bieden, wil je flexibiliteit bieden. En Voor de docent wil je creativiteit in zijn onderwijs, de ruimte geven. En het blijft bij jou niet bij een visie. Je bent ook een man met een missie. Je weet wat je wil, maar je bent ontzettend vriendelijk. En je gaat ook ingewikkelde dingen niet uit de weg. En we waarderen je ontzettend voor je bijdrage, voor je altijd constructieve houding. Je bent een ontzettend slimme man die snel reageert en ook snel ziet van waar zou het naartoe moeten. Daar zijn we ongelooflijk blij mee en daarom met heel erg veel plezier. Deze onderwijs wordt voor jou als verbindend persoon in Nederland. Gefeliciteerd. Super, dank je wel. Ongelooflijk. <laughs> Superleuk. Ja, je hoort dan dat je genomineerd bent. Dat is hartstikke leuk eigenlijk al. Dat, uh, dat betekent dat mensen zien uh, waar je probeert uh, meters uh, te maken. Maar dit is echt een ontzettend mooie onderstreping van, uh, van iets waar ik ook van harte aan, aan werk. Dat, uh, dat is, dus uh, ja, heel gaaf. En wat mij betreft, ja, als dit werkt, laten we dan deze manier van werken gewoon, gewoon doorzetten.